Stop, moet je weer snel maken. Net zolang totdat hij leert dat hij uit zichzelf door moet blijven lopen. Goed Zo. Ja, hou recht hè. Dan vind ik nu dat eigenlijk zijn neusje te veel naar binnen is. Ja, dus dat doe je niet oplossen in je keuken, maar vooral in je been. En deze stap moet echt niet harder. Dan is je echt overhaast gaan stappen. Ja, dus je moet voelen dat als je been hebt, dat je aan kan dragen. Dan is het goed. En als je dus niet aan kan draaien, dan moet je even aan draaien. Ja, goed zo. Ja daar. Rechterbeen. Ja daar. En dan ontspan je jezelf weer. En dan maak je weer snel aan je been. Kom maar. En dan ontspan je jezelf weer. Goed zo. En recht, en recht, en recht. Ja, goed. En ontspan jezelf. Je hoeft hem niet op te jagen, alleen van hem te verwachten dat hij reactie geeft. Ja. Ontspan jezelf. Zo, ja. Ja en voorwaarts. En voorwaarts. Ik kom maar. Goed zo. Achterin je schouders. Ja, denk voor jezelf, schouders naar achter, tenen in zijn neus. Schouders naar achter, tenen in zijn neus. Ja, daar. Heel goed. Heel goed. Ja, goed zo. Goed zo. En ontspan weer. Zo, dek aan het goede been. Zo, ja. Schouders terug. En je tenen naar voren. Schouders terug en je tenen naar voren, heel goed. Dan kun je zo van hand veranderen tenen. Hou recht. en dan ga je weer bij de C af. let op dat je niet links rechts aan zijn hoofdje doet, hè? want ik weet ook niet zo goed wat je wil. zo, ja. dus zo kan hij dat helemaal goed, hè? en als hij gaat slingeren een beetje naar voren. ja, goed zo. een beetje hè? dat ze graag op de hoefslag kunnen lopen. Zo, dus ga dan gewoon verder erbij vandaan, dan is het makkelijker. Zo, ja. Ja. Stuur zeker drie meter bij de hoefslag vandaan. Zo, ja. Alsof de witte hekjes er staan. Zo ver moet je er vanaf. Ietsje eerder sturen, want die zwaait een beetje uit de kop. Ja, zo. Ga maar linksaf, doe doen? nog een keer. Twee handen naar links en naar bij, en naar bij, en naar bij. Dus bij de N begint je wending al. Zeker aan deze kant. Nu al draaien. Nu al draaien, nu al draaien. Kijk Ja, Ja. Goed zo. En niks. Ja. Goed zo. Heel goed. Goed zo. Nou, eigenlijk best goed. Ja, zeker. Je kon heel mooi overgangetjes maken. En zeker zie je als je de overgangen galop en draf maakt, dat hij dan meteen ietsje losser in zijn lijf laat. En ik zie ook wel veel stukken dat je zelf ook een beetje kan corrigeren en dat je daarna weer echt makkelijk kan zijn. Hè? Dat de stukjes dat hij het goed doet, dat je ook zelf eigenlijk ook niets doet. En dat je dan niet wacht uh, totdat hij een beetje sloom is geworden of totdat hij iets in zijn neus naar voren kan gedaan. Maar dat als je het maar een beetje voelt, dat je meteen in kan grijpen. Dat hij weet waar hij aan toe is en dat je dan weer af kan voelen. Ja, hartstikke goed. Goed zo. Ja, dat je constant een beetje met je lichaam bezig bent, hè? Niet te lang rechtuit en hetzelfde. Het zou wel leuk zijn als ik nu weer naar beneden ga. Goed zo, Tess. Cool. Daar ja. En niet je handen vastzetten. Ja, maar mooi daar met je hand de gelegenheid geven naar beneden. Lang houden, knieën mooi los uit je zadel. Zeker in je springzadel, dat je daar niet te veel met je knieën in vast knijpt. Dan ga je zitten, ben je weer een dressuur. Zeg het nog eens, één keer. Oh, uh, ja, Net is het zo natuurlijk. <lacht> Goed zo, Tess. Dat je, maar drie, drie uh, stappen geen dressuurruiter bent. Tess, kom eens weten, bij mij leg ik jou even wat uit. Let op, uh, springen is een beetje dressuurrijden met hindernissen ertussen. Hè? Ja. Er is bij een sprong, zijn er drie momenten dat je niet aan een, een dressuurruit hoeft te denken. Ja. Dat zijn het moment dat zij gaat afzetten, het moment dat zij zich rond maakt boven de sprong, dat is de landing en zodra jij geland bent, ben je weer een dressuurruit. Okay. En hoe beter je dat kan, hoe beter het voor elkaar is. Als jij daar al afwendt en denkt, ik ben een springruiter, dan gaan ze steeds harder. En hoe meer jij hier denkt, nou doe maar iets leuks, hoe moeilijker het wordt om in de volgende keer een korte wending naar bijvoorbeeld de volgende hindernis te rijden. Of als je een combinatie hebt, dus er komt er snel eentje achter, dan ben jij nog een springruiter en dan moet je al over de volgende hindernis. Dus hoe meer jij voor de sprong en na de sprong controle hebt, hoe makkelijker het is. Eigenlijk... Oh, ja. Dus eigenlijk... Als je BV springt, moet je ook BV dressuur doen. Eigenlijk wel. Dus dat is een stukje netjes, netjes eigenlijk op de letter noemen we dat, hè. Maar dan is dat met springen is dat meer dat je de goede wending kiest. En die ga je ook nooit meer vergeten, die wending. Dat, dat leer je. En dat ga je dan ook nooit meer anders doen. En in de B krijg je dus ook weer andere wendingen. In het L krijg je een stukje barrage erbij. Dus moeten ze ook een keer wijken voor de kuit door een keer sneller door de bocht heen te gaan. In het M hebben de binnenwaarts en de traverse, waardoor ze dus met de kont een keer korte bocht om kunnen of met de voorhand een keer korte bocht om kunnen. En zo is dat vice versa. In het Z moet een paard een pirouette kunnen. Dat is natuurlijk ook als jij over 1.30 heen rijdt, want dan heb je gewoon combinaties, hè, dat dit je sprong is en dat de volgende. Dus eigenlijk maak je dan een halve pirouette naar... Eigenlijk wel, dus dan kom je over deze heen, dan maak je een pirouette en dan ga je over die heen. Oh, de handig. Eigenlijk lijkt het heel veel op elkaar. Nou, nu wil ik een piroet leren. Nou, dat, is, dat is dus, doe je als zet springen? Nee, doe je als zet dressuur. Bijna. Dus is de pirouette nou belangrijk? Nee. Nee. Dus we gaan ons eerst BBB bezighouden met rechte lijnen en controle. Ja, oké. Okay. Nog een keer. <laughs> ja, je hart naar nou, de wending was niet zo mooi, hè? Dus, concentreer. Maak je dan Goed, oh. zo. zinke, zinke. We vragen ons vooral af wat Tess ervan vindt. Ja, oké. Okay. Hoe ho, ho. vond je het, Tess? Nou, ik heb er heel veel van geleerd. En wat heb je vooral geleerd? Dat het langzaam moet gaan. Uh, is het alleen langzamer? Of Ja. Bijvoorbeeld voor bij Bella dacht ik nou, hoe harder ik ga dan pas niet stoppen en dan, dan gooit ze maar een er eraf, maar ja. Blondie uh, heeft nu iets anders geleerd. Ja, nou zeker omdat Blondie uh, niet een slome pony is, nee, maar zichzelf best een beetje druk kan maken. Ja. Als we het dan toestaan en uh, nog een beetje meer bijrijden dat eigenlijk zo'n sprong iets heel heftigs is, dan ga je dadelijk ook een soort volle patroon parcours rond. Terwijl, uh, het juist zo fijn zou zijn dat je zeker het BNL bijna een handgelopje kan rijden. Dat je bijna trots op jezelf moet zijn als je een keer een tijdsfout hebt, omdat je te langzaam bent gegaan. Als dat iedereen staat, oh, dat meisje gaat zo hard, we hopen dat ze niet in een hindernis valt. Ja. Yeah. Dat je zelf, want ik ben ervan overtuigd, ook omdat ik dat uit eigen ervaring kan zeggen. Als je meer rust en meer controle hebt, wordt een hindernis ook minder eng. En daar ga je ook een parcours in dat je denkt, maak niet, oh sorry meisje. Maakt niet uit als het een keer een gaatje hoog is, hè? want de ene parcoursbouwer bouwt de gaten laag. En er zijn ook parcoursbouwers die bouwen achter de gaten hoog. Ja. Dat je ineens ergens komt dat je denkt, oei, ja, dat, heb ik een een dat had ik thuis nog niet geoefend zo hoog. Ja. Maar als jij dan die controle en die rust hebt, maakt het niet uit. Ja. Want dan kunnen ze twee gaten hoger bouwen, maar jij hebt controle. Jij weet dat je been kan geven zonder dat die op hol gaat. Dan uh, wordt je vertrouwen daar veel beter van. Oké. Okay.